Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Je weet toch dat je mijn muse bent, liefie. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerries zou worden. Ik ben alleen helemaal met een grote boek mee. We verkopen hier echte boeken van echte schrijvers. Sorry, gaat om niet worden. Ik wil dat dit boek uitgegeven wordt. Welkom in onze nieuwe uitgeverij hebben we een beetje zin in een uh, vies verhaal vandaag? Je gooit mijn leven op straat man, je lichaam. Dat vinden je ouders eigenlijk van je boek? Geet je stekken aan. Dat is af. Iedereen haat me, als mijn uitgever. Wij parasiteren hun leven en wij noemen dat literatuur. Alles voor literatuur, toch? Stream bestseller boy op NPO Plus.